Hallo? Als iedereen weer even langzaam aan het uh, eigen plekje zou kunnen opzoeken. Dan kunnen we zo weer door. Even kijken of er mensen nog buiten staan. Oh ja, de laatste mensen die binnenkomen lopen. Volgens mij uh, zijn we alweer bijna rond hier. Oké. Okay. Um, voor we beginnen nog een mededeling uh, filmtechnisch. Uh, er is zojuist ook uh, gefilmd tijdens de individuele bijdrage. Uh, en dat wordt dan ook online gezet. Mocht je dat niet prettig vinden, dan kun je even naar Koen. Ja, die staat daar achterin. En dan kun je even aangeven um, als je daar bezwaar tegen hebt. Um, ik hoop dat jullie in de pauzes volop op de whiteboards hebben geschreven en geplakt. Want een deel van... Um, uh, ...van deze dag is ook om elkaar beter te leren kennen en te zien wat op de agenda staat. Mocht we dat niet hebben gedaan, doe dat vooral ook uh, na deze sessie. En uh, dan gaan we door naar het derde panel van vandaag. En uh, dat ga ik weer met jullie doen. En we gaan best wel een grote vraag bespreken. En afgaand op de reacties die net al uh, zijn gekomen, uh, roept dat zeker veel vragen en opmerkingen op... En wat we gaan doen is, we gaan het vraag en antwoord systeem van het eerste panel gebruiken. We hebben net even overlegd en um, het is een beetje lastig om dus zeg maar een soort metadiscussie binnen dis discussie te voeren. Dus we hebben wel genoeg voor we zo meteen tijdens het avondeten. Maar we gaan dus terug naar het eerdere systeem. Dus je steekt je hand op, je vinger 1, 2, 3. Filip uh, is zo vriendelijk om me daar straks bij te helpen. Dus die kijkt om zich heen, schrijft namen op. En dan gaan we net als bij het eerste panel het gesprek aan. Yes? Oké, okay, top. Dan rest mij niets anders dan het slotpanel aan te kondigen. En dat is best wel een grote vraag. Dat is denk ik gewoon een centrale vraag überhaupt. En dat is uh, hoe bouwen we de klimaatbeweging verder? En ben ik even blij dat ik nu weer de moderator ben, want ik hoef niet de antwoorden te geven. Dat gaan drie toffe mensen doen en hopelijk jullie ook vanuit de zaal. Uh, ik zou graag naar voren willen uitnodigen: Evoud van de Internationale Socialisten, uh, Sjoerd van XR, waar ben je? En Lin van Milieudefensie. En we mogen wel even klappen. Ja, dat lukt wel. Oké. Okay. En uh, nou ja, goed, net als bij de vorige panels, uh, het verzoek om je even kort voor te stellen en even te vertellen wat jouw eerste gedachten en ideeën hierover zijn. Aan de hand daarvan daarna een korte verdieping en dan uh, zullen we weer uh, de uh, microfoon openstellen. Goed? Oké, okay, dan begin ik uh, bij Evo van de Internationale Socialisten. Uh, hey Wout dus, uh, het me hartstikke goed dat we hier uh, samen zijn om de balans op te maken van de afgelopen periode en om uh, vooruit te kijken. Uh, om te beginnen lijkt het me goed om even te kijken van ja, waar staan we uh, nu? Krita uh, uh, Thunberg had vorige week een uh, artikel waarin zij zei van ja, twee jaar scholierenstakingen en qua beleid is er niet zoveel uh, veranderd. Ik denk dat dat een goede uh, observatie is. Uh, afgelopen weken ook. We zien de, de, de clashes van uh, in Groenland die in een versneltempo uh, aan het smelten zijn en waarschijnlijk onomkeerbaar. We hebben hittegolven. Um, Nee, in Nederland uh, is dat al heftig, maar als je denkt aan uh, inwoners van steden zoals Basra of steden in Pakistan die te maken hebben met uh, temperaturen van boven de 40, dan wordt het steeds uh, de gevolg van uh, klimaatverandering steeds concreter. Um, een ander punt van wat we zien is het beleid uh, internationaal, uh, wat uh, um, um, niet, uh, niet helpt. Uh, kijk naar bijvoorbeeld uh, plannen van de Europese Unie, de Green Deal. Um, wat een, vooral een manier is om uh, grote Europese bedrijven hun concurrentiepositie te versterken internationaal. Uh, en wat het gevaar met zich meebrengt dat het uh, mensen alleen maar verder afkeert van de klimaatbeweging. Omdat uh, de, de levensstijl die steeds duurder wordt, wordt geassocieerd met de uh, klimaatbeweging. Uh, in Nederland zien we dat een kabinet dat is ingeluid uh, met de term het groenste kabinet ooit afgelopen half jaar stilletjes de CO2 heffing uh, die een van de weinige positieve punten uit dat neoliberale klimaatakkoord uh, even uh, aan de kant heeft gezet. En. De afgelopen maanden hebben we een aantal hele grote, inspirerende protesten gezien tegen racisme. Ook in Nederland. Duizenden mensen die daaraan meededen. Maar tegelijkertijd zien we hoe we de afgelopen maanden ook extreem recht steeds meer voet aan de grond krijgt, Het debat rond corona weten te bepalen en ook steeds meer overgaat tot terreur. De klimaatontkenning zal ook zich versterken naar het zelfvertrouwen dat deze groepen hebben. Um, dus dat is niet een heel uh, positief uh, beeld van waar we staan. Maar ik denk dat het een heel belangrijke vraag is van hoe bouwen we de klimaatbeweging binnen deze uh, context. Um, het eerste wat ik daarover wil zeggen is ik denk dat het heel belangrijk is, is dat we lessen trekken uh, over de afgelopen periode van hoe uh, de bewegingen hebben gebouwd. Ik denk dat één van de uh, grote momenten, 2019, grote momenten, twee demonstraties, grote, nou, de grootste klimaatdemonstraties ooit... Um, wat liet zien dat heel veel mensen in, in bereid zijn om in actie te komen uh, voor klimaatrechtvaardigheid. 40.000 in de stromende regen moet je nagaan op het moment dat het, ja, het zonnetje geschein, geschenen had. Uh, ik denk dat dat iets is waar we ons aan, van, aan, aan vast kunnen houden, um, maar ik denk dat het ook belangrijk is om, om daar lessen uit te trekken. Ik denk een belangrijke les van die mobilisatie uh, uh, was dat het, het was een groot moment, maar net voor de verkiezingen, het was het stond op zichzelf. Er was geen vervolg aangegeven. Er was niet een soort van permanent idee van hoe bouwen we de klimaatbeweging. Uh, en ook de eisen waren heel uh, algemeen gesteld. Waardoor ook het uh, kabinet er op een hele makkelijke manier uh, mee om uh, kon gaan. En niet uh, voor het blok werd gezet over hoe het klimaatbeleid uh, veranderd uh, moest worden. Um, hoe gaan we dan de komende periode de klimaatbeweging bouwen? Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is waar veel groepen ook aparte ideeën over hebben. Ik wil vijf punten aandragen waarmee ik denk van dat kan ons helpen te identificeren hoe we dat kunnen doen. Uh, ik denk het eerste punt daarbij is belangrijk om te begrijpen van ja, wat zijn NGO's precies. NGO's zijn voor ons heel belangrijke bondgenoten. Er zit veel kennis en kunde. Uh, maar ik denk dat NGO's op uh, punten ook echt een conservatieve uh, kracht kunnen zijn. Dat ze eisen stellen die ze denken dat haalbaar zijn in plaats van te eisen van wat er nodig is om de klimaatcatastrofe te te stoppen. Dat is afhankelijk natuurlijk van waar hun geld vandaan komt, hun oriëntatie dat ze met politiek in overleg moeten zijn. Maar dat is denk ik iets wat we ons moeten uh, beseffen. Het, gewoon als bondgenoten onderling van hoe, hoe, hoe verhouden we ons tot zulke grote bepalende organisaties. Um, het tweede punt wat ik wil maken is het belang van actie, uh, activisme en acties op de werkvloer. Uh, Frank die verwees er al naar als het gaat over het onderwijs. Um, en het enorme belang daarvan. We hebben scholierenstakingen gehad, maar scholieren, bedoel, het, het, die, kun, die zouden de vonk kunnen zijn die andere groepen ook in actie uh, brengen. Ik denk dat wat, je, wat we nodig hebben uiteindelijk zijn klimaatstakingen, stakingen die dus ook economische schade uh, toebrengen en het kabinet onder druk zetten... Um, maar daar komen we niet 1, 2, 3. Daar moeten stappen voor gezet worden. Ik denk dat het belangrijk is van precies die voorbeelden die Frank aangaf van hoe ga je die discussie aan op je werkvloer. Dat was klimaatbeweging ook niet denken van de klimaatbeweging en vakbeweging zijn twee verschillende dingen. Ik denk klimaatactivisten zouden actief moeten zijn op hun werkplek. Uh, ook uh, lid van de vakbond en uh, samen met collega's kijken van op 25 september bijvoorbeeld, van hoe vertaal je zo'n scholierenstaking naar je werkplek. Kun je een fotomoment doen samen, kun je een banner drop doen, zoiets. Maar op die manier moeten we dat zaadje verder planten van dat uh, actie van werkende mensen uh, nodig is. Um, het derde punt is denk ik het belang van eisen. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Van dat we eisen stellen die mensen in beweging brengen. Dat we niet hele uitgebreide programma's nodig hebben, maar vooral scherp moeten kijken van wat zijn de eisen die... Uh, een perspectief bieden aan mensen die, uh, die laten zien dat we niet nee, zeggen van uh, een vliegtax of een vleestax die voor iedereen geldt. Maar dat we laten zien van we hebben oog voor mensen die minder geld hebben en dat we op die basis ook onze eisen inrichten. Ik denk het centraal punt nu is bijvoorbeeld er gaan miljarden naar Schiphol en er worden miljarden weggetrokken van de NS. Ons punt zou moeten zijn van investeer in de spoorwegen en uh, breng... Uh, breng uh, Reduceer uh, de, de, de luchtvaart. Uh, dus we moeten heel centrale zulke punten pakken. Ik denk ook voor die lokale coalities heel belangrijk. Van centrale punten identificeren waaromheen je groepen samen uh, kan brengen. Dus dat is het belang van eisen. Ik denk het vierde punt. Wat belangrijk is in de opbouw van beweging. Is denk ik een, een permanente karakter van de klimaatbeweging en van coalities. Uh, de vorige demonstratie was ontzettend groot. Maar daarna duurde het een half jaar voordat het weer helemaal opnieuw netwerken moesten worden opgebouwd. Um, ik denk dat de kans een is dat we in maart een kabinet krijgen dat zowel links als ecologisch doet uh, wat er nodig is. Dus als perspectief moet ook zijn op een beweging die op de lange termijn uh, actief is en die dus ook mensen traint en kaders opleidt van mensen die zelfstandig in hun eigen plek op hun eigen uh, stad of uh, werkplek uh, acties kunnen organiseren samen met uh, uh, collega's, dat het niet één moment is en daarna gaan we weer naar huis, maar dat het gaat over een hele serie uh, van, van uh, uh, momenten. Uh, en dat dit soort van discussies zoals we die vandaag hebben, daar ontzettend belangrijk voor zijn. Dat we onderling weten waar we staan, op welke punten we elkaar kunnen vinden en op welke punten uh, we misschien onze eigen plannen uh, moeten trekken. Tot slot denk ik dat dat de coronacrisis ook heel erg goed laat zien van waarom dit, dit uh, economisch systeem waarin we leven op heel veel plekken gewoon uh, failliet is. We hebben de klimaatcrisis, we hebben de economische crisis die nu komt. Je ziet de geopolitieke spanningen opnemen. Dus ik denk ook dat we de vraag moeten stellen van het, uh, hoe komen we van het kapitalisme af? Uh, dat betekent niet opeens dat we de klimaatbeweging als geheel nu tot een anticapitalistische beweging moeten maken, maar ik denk wel dat de, uh, de, de groepen in de klimaatbeweging die uh, zien dat we systeemverandering nodig hebben en dat dat betekent dat je verschillende onderwerpen zoals racisme, uh, bezuinigingen, uh, seksuele onderdrukking, dat je die aan elkaar moet koppelen, dat die groepen... Ook meer uh, samen optrekken om binnen de klimaatbeweging ook een groter gewicht te vormen in de discussies. Want ik denk dat we ja, de, de, de, de klimaatcatastrofe heel erg goed laten zien dat ja, met een aantal beperkte hervormingen we er niet gaan komen. Het hele economische systeem moet anders. Dus dat betekent ook dat we een beweging moeten bouwen die op die verschillende terreinen ook actief is. Oh. Ja, dankjewel Ewout. En het is ook wel bijzonder om te horen dat het systeem terug blijft komen eigenlijk in elk panel. Like, lokaal ontkom je er niet aan, nationaal ontkom je er niet aan, internationaal niet. Dus ik hoop dat we ook misschien uh, toe kunnen werken naar een gesprek wat ook laat zien wat we ook kunnen doen om, uh, om dat op verschillende niveaus te veranderen. Lin. Hi, ik ben Lin. Ik werk bij Milieudefensie um, op de verkiezingencampagne. Um, ja, de vraag, waar staan we als klimaatbeweging? Ik moest vooral denken aan vorig jaar. Het, het is, jij noemde het ook al, Ewout. Volgens mij was vorig jaar, ik, ik ben misschien wat, uh, wat optimistischer, maar het was ook echt wel een goed jaar voor de klimaatbeweging. Dat denk ik vooral. Um, ik heb momenten gehad dat ik naar het nieuws keek. En dat ik eigenlijk gewoon met tranen in mijn oog zat. Omdat al elke dag die week ging het nieuws over klimaat. En dat is voor het eerst uh, in jaren dat dat dat dat gebeurde. En uh, politici begonnen met... ze kwamen met de zwakke maatregelen... maar het is wel zo dat de politiek begon te bewegen... richting uh, klimaatrechtvaardig beleid. Niet alleen klimaat, maar ook um, de, de verdeling... kwam steeds meer in het gesprek. En um, ik denk dat... Um, um, en, en je zag ook nog dat het, dat het sentiment... steeds meer uh, onze kant op kwam. Hè? Dus uh, het, ik geloof, Mayna noemde het al. Um, in de loop van 2019... Um, was, het, het was klimaat een van de grootste zorgen van Nederlanders. Stond op twee, heel kort zelfs even op nummer één van de grootste zorgen die Nederlanders hebben. Net voor corona kwam. En ik zat begin dit jaar eens uh, te praten met uh, Wijnand Duivendak, campagneleider van GroenLinks. En um, we hadden het hier over en hij gaf ook aan dat progressieve partijen steeds meer ruimte hadden gekregen in 2019. En uh, hoe komt dat dan? En hij zei, het allerbelangrijkste is um, dat er zoveel de straat op is gegaan. En gaan jullie dat dit jaar weer doen? En nou ja, dus heel veel credits gaan volgens mij naar uh, Fridays for Futures. En de, de klimaatstakingen die gewoon echt het debat hebben weten te kantelen. Ja, ik hoop dat jullie dat ook heel goed van jezelf zien. Want ik weet hoe moeilijk het steeds is hè, tijdens het, het actievoeren en tijdens het campaignen. Maar... Dat, dat groot, die grotere verschuiving, daar hebben jullie een hele grote rol in gespeeld. Um, en uh, XR heeft ook, uh, is er ook echt goed in geslaagd om veel zichtbaarheid te creëren. Uh, we hebben met z'n allen, inderdaad, uh, als, als bredere beweging, de grootste demonstratie voor het klimaat in de geschiedenis van Nederland neergezet. Um, dus we hebben wel grote dingen gedaan en we hebben gezorgd dat het klimaat zichtbaar werd. En, wat er nu het, het, het geval is, is dat de politiek ontzettend makkelijk schuift. Wanneer, nou ja, makkelijk, je moet er alleen wel even een hele grote beweging voor creëren, maar uh, op het moment dat een sentiment groter wordt in de samenleving, gaat, gaat, uh, de, gaan partijen heel makkelijk schuiven. En we zagen het natuurlijk net met uh, Black Lives Matter, uh, die er wekenlang in slaagde om, uh, om het nieuws te domineren, uh, en, en Rutte vond ineens, Zwarte Piet, toch ook wel racisme. Vorig jaar 40.000 mensen en de CO2-tax werd inderdaad veel... Te, het, is, het, is, het is een beetje sla, het is flink slappe hap, maar het, het kwam toen op de agenda. Uh, aan de andere kant hetzelfde natuurlijk met stikstof en met boeren. Um, en daar ligt dus volgens mij ook um, een belangrijke taak voor ons... Want ook juist uh, naar de verkiezingen toe denk ik dat, um, dat dit nog veel meer gaat gebeuren. Dus dat partijen nog veel makkelijker gaan schuiven en gaan reageren op het, het sentiment in de samenleving. Um, uh, dat symboolpolitiek ook nog veel belangrijker wordt. Dus, dus dat het veel meer gaat over waarde en identiteit dan over uh, concrete maatregelen. Um, en dus ik denk dat de grootste taak die wij uh, voor ons hebben liggen als Nederlandse klimaatbeweging is om uh, ervoor te zorgen dat klimaat het, het debat domineert. Dat wij nog tien keer zo luid zijn als de boeren dat zijn geweest het afgelopen jaar. En um, dat klimaat weer, liefst op nummer één, maar ik denk met de crisis die eraan komt, de economische crisis, uh, banenverlies um, en uh, corona, dat we ook met nummer twee of nummer drie, dat we het eigenlijk... Dat we dan ook al flink tevreden mogen zijn als ons dat lukt. Um, en het, het grootste risico is natuurlijk dat um, rechtspopulisme het lukt om um, um, uh, de agenda te domineren. Um, met, een, uh, met als symbool migratie um, waarbij ja, gewoon heel makkelijk stemmen te winnen valt over de ruggen van anders. Het is makkelijker met een hele duidelijke zondebok om, uh, om het debat te domineren. Um, en wij moeten dus ervoor zorgen dat niet zij de, de agenda domineren, maar wij. Um, en um, ja, ik denk dat we dat ook kunnen. Uh, want we, we, je ziet al dat, dat het eindelijk, na 30 jaar, gelukt is om klimaat zo, uh, zo hoog op de agenda te krijgen. Um, we zijn, ja, oké, okay, ik ben wederom... Wat, wat optimistisch is. Ik loop nu acht jaar mee in de klimaatbeweging. En ik zie dat we veel ups en downs door zijn gegaan. Maar dat er um, uh, heel sterk dat we veel beter zijn geworden in lokale coalities bouwen, in werken met bondgenoten, in um, uh, praten over hoe we samenwerken en de machtsdynamieken die daarbij uh, opkomen. Um, uh, ook moeilijke gesprekken uh, beter kunnen voeren. Uh, dus ik zeg niet dat we er al zijn, maar wel dat we dit gewoon, ja, we hebben eigenlijk geen keuze, we moeten dit gewoon gaan doen. Um, dus ik zie eigenlijk een half jaar voor me met heel veel uh, mobilisaties. Gelukkig is er over een maand al de, de klimaatstaking. Uh, we hebben in oktober samen met um, uh, een groep Nigeriaanse Nederlanders en met Amnesty International en met 21 Maart Comité een, uh, een lichtjestocht um, gepland staan rondom de, klimaat, of nee, de rechtszaak tegen Shell in Nigeria. Um, vanuit Milieudefensie hebben we ook de klimaatzaak tegen Shell staan in december, waarom flink gemobiliseerd zal worden. Uh, in januari verwachten we de uitspraak trouwens, dus hartstikke spannend. En ja, ongetwijfeld zijn er veel meer uh, acties die gepland staan. Um, en ik, ik ben blij dat er veel gepraat wordt over bondgenoten, want ik denk dat dat cruciaal is. Want we gaan hoe dan ook... Ja, de kans dat, VVD, dat, dat, dat de coalitie heel erg lijkt op de coalitie uh, die er nu zit, is natuurlijk gewoon heel groot. Um, dus we moeten er ook wel voor zorgen dat we, dat we die partijen meer naar, naar ons verhaal toe kunnen schuiven. Um, en dat, dat, ga je, dat ga je toch vooral doen... Ja, Peter gaf het eerder eigenlijk ook al aan... Met, ...met bondgenoten erbij, uh, van buiten de klimaatbeweging. Um, dus dat, uh, dat, dat zie ik als onze grote taak. We zorgen dat we, die hele, uh, dat we het publieke debat domineren... Uh, ...heel veel acties organiseren in brede coalities. Um, en um, te, de, in vlak voor... Wat is ook weer de datum, Peter? 8 maart? Nee, dat is niet, als Vrouwendag. 17 maart. 17 maart. Um, ...is het idee om de grootste manifestatie in de geschiedenis van Nederland... Ah, oh, god, maar wanneer is dan ook weer de manifestatie? Nog niet bekend? Oh kijk, nou. Dan hebben we nog, dan hebben we nog een goed uh, agendapunt samen. Om met z'n allen dan een hele... De, eigenlijk de grootste demo tot dan toe in de Nederlandse geschiedenis te organiseren. Um, en ik denk... Daar, ik wil eigenlijk nog wel, ook vanuit Milieudefensie hebben wij daar wel steken laten vallen. We zijn hier langere tijd over aan het uh, praten. In, we begonnen met, uh, in een NGO-verband met uh, praten over wat, wat ga, hoe gaan we onze verhalen op elkaar afstemmen. Daar kwam het idee van deze grote manifestatie uh, uit. Um, op dat moment uh, heeft Peter gezegd, ja dan moeten we heel snel uh, de grassroots partijen erbij ...betrokken worden en daar zijn er toen een aantal, maar niet allemaal bij betrokken. En dus dat is een heel slechte start, waarvoor vanuit Milieudefensie ik in ieder geval wel mijn excuses wil aanbieden... ...maar het moet vooral duidelijk zijn dat we dit alleen kunnen doen met die hele beweging. Um, en ja, het is zo obvious, maar uh, dus, dus de volgende stap is om, uh, om uh, met z'n allen dat plan te gaan maken... ...en te gaan bespreken hoe we willen samenwerken, dat loopt ook allemaal al... Um, even kijken ja dat is eigenlijk mijn verhaal ik heb, ben best wel positief dat we dit uh, maar we hebben ook eigenlijk geen andere keus dus uh, we moeten vooruit, we moeten dit gewoon neerzetten um, ja, dank jullie wel Zo. Wat ik heel mooi vind, en dat gebeurde net hier ook, is in dit gesprek hier, of in deze groep, dat er ruimte is om kwetsbaar te zijn en om dingen aan te geven die misschien nog niet helemaal goed gaan. En volgens mij is dat een hele gezonde ontwikkeling. Dus als we het hebben over hoe bouwen we verder als beweging, is dat denk ik één antwoord. En ook het toewerken met acties naar de, uh, naar de verkiezingen. Gebruik dus alsjeblieft dat bord, uh, want daarin kun je ook al acties vinden. Ik hoop dat je ze ook erop hebt gezet, die je net noemde, dat rijtje. Dat zou heel tof zijn. Ja, oké, okay, cool. Dan kan de rest dat ook daar terugzien. Dankjewel Lin. Oké, okay, dan hebben we Sjoerd van XR. Hallo allemaal. Uh, ik ben Sjoerd. Ik ben uh, betrokken bij Extinction Rebellion. Uh, nu als facilitator voor actie en logistiek. Uh, maar ook in andere vormen uh, betrokken. Uh, ik spreek met uh, licht ongemak vanuit een podium jullie toe. Uh, het liefst zou ik met jullie spreken. Uh, dus om mij wat gemakkelijker te maken, kijk vooral even naast je, uh, want dat zijn de mensen die mij ook inspireren. Uh, en ook in de pauzes heb ik geprobeerd naar, naar mensen te luisteren. En ik hoop dan ook uh, dat ik mensen recht doe met wat ik, uh, wat ik hier zeg. Uh, yes, in september gaan we weer los, eindelijk. Eindelijk uh, kunnen we weer de straat op, uh, gaan we dingen doen. Uh, als klimaatbeweging natuurlijk BLM enorm geweest. En heeft ook echt wel de weg opengebroken uh, voor ons om dat te doen. Um, en we gaan strijden voor een burgerberaad in Nederland. Um, want deze politiek krijgt het niet voor elkaar om eerlijke uh, klimaatbeleid door te voeren. Dit politieke systeem is kapot. We zitten midden in een ecologische en klimaatramp. En we hebben leiding die het niet voor elkaar krijgt om klimaatbeleid uit te voeren. Dat is een ramp. Dat is een ramp aan zich. Uh, dus we gaan strijden voor een burgerberaad. Uh, waarom dat niet kan, uh, de politiek, is dat ze te maken hebben met enorme lobby. Ze hebben te maken met ministeries die tegenwerken. Uh, ze hebben te maken met partijpolitiek, met herkozen willen worden. Uh, daarom gaan we strijden voor een burgerberaad in Nederland. Wat zijn de plannen? Extinction Rebellion gaat in september, op 1 september beginnen. Op 1 september komt uh, de politiek uh, komt weer terug. Ze komen terug van recess, uh, We gaan ze verwelkomen. Op 15 september, Prinsjesdag, leest Onze Majesteit leest de traanrede voort. Uh, want het klimaatbeleid is op die janken. Dit is allemaal in aanloop naar uh, de grote knaller. Uh, want op 18 tot en met 21 september blokkeren wij de Zuidas. Uh, en we gaan naar de Zuidas om de connectie te leggen tussen klimaatbeleid en economisch beleid. Uh, want dat systeem uh, is, uh, uh, hoe noemen dat, twee handen op één buik. Yes, uh, Hiervoor hebben we ook jullie hulp nodig. Uh, in deze tijden van corona hebben we echt alle mensen nodig op de straat. Uh, en ook voor alle bewegingen is er een plek uh, om mee te doen aan onze rebellie. Uh, dit is niet alleen een rebellie van Extinction Rebellion, dit is een rebellie... Uh, voor iedereen uh, die het leven uh, een leven gunt op deze planeet. Uh, dan, hoe gaan we dit doen? En alvast een kijkje op de strategie uh, hoe XR kijkt naar wat we zouden moeten doen. Uh, en dat begint bij verzet en ontregeling. Het is niet genoeg om rondjes te lopen op straat, ook al kan dat af en toe helpen. Het is niet genoeg om uh, alleen uh, je uit te spreken. We zullen toe moeten werken naar een netwerk die het mogelijk maakt om op grootschalige en langdurige manier uh, verzet te plegen aan de normale processen. Er uh, werd net ook al aan gerefereerd. We zullen economische processen moeten verstoren, sociale processen, culturele processen uh, om de status quo uh, omver te werpen. Dat gaat niet zomaar lukken. Daarvoor is tijd nodig, daarvoor is vertrouwen nodig en daarvoor zullen we moeten opbouwen. Uh, hoe gaan we dat doen? Uh, Extinction Rebellion uh, werkt met zogeheten momentum-driven organizing. Uh, ik denk dat er vast wel een aantal boeken daar te vinden zijn die uitleggen uh, hoe dat gaat. Het gaat ongeveer zo. Je zorgt voor escalatie. Je gaat met een grote groep mensen uh, de, uh, de status quo ontregelen. Dus in de publieke ruimte zorg je voor ophef. Uh, je overtreedt de wet uh, en je zorgt dat er aandacht komt. Er komt momentum. Vervolgens ben je overal... Uh, mensen zien je boodschap. Mensen denken, hé, hey, ja, inderdaad, dit systeem is inderdaad ontzettend kloten. Uh, sluiten je bij je aan. Op dat moment moeten onze deuren openstaan. Uh, moeten we zorgen dat we uh, juist mensen die niet de uh, uh, uh, usual suspect zijn, dat ze zich ook thuis voelen. Uh, en dat we mensen kunnen absorberen. Dat is de groeifase. De derde fase is, we zijn groter geworden en we kunnen weer escaleren met een grotere verandermacht. Uh, maar daar moeten we volgens mij echt naartoe gaan werken. Een groot netwerk die het mogelijk maakt om grootschalig te ontregelen. Um, dan, wat gaat er volgens mij mis? Uh, en hier ga ik ook uh, een, uh, een hand in eigen boezem steken, is volgens mij de uitdrukking. Um, volgens mij hebben we te veel gefocust op kritieke massa. En Ik heb me daar zelf ook schuldig aan gemaakt uh, door te zeggen, in, nu het nog kan, we zijn op zoek naar een kritieke massa. Maar volgens mij is dat niet nodig. Volgens mij zijn we niet op zoek naar die hele grote paddenstoel die opeens uit het asfalt schiet. Maar zijn we op zoek naar dat netwerk daaronder. We zijn op zoek naar kritieke verbinding. We um, zijn op zoek naar die wortels die het mogelijk maken om te zien waar die paddenstoelen uit de grond moeten schieten. Om te zien hoe we die paddenstoelen die er al uit zijn geschoten kunnen ondersteunen. Hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Um, en dat betekent als je gaat van kritieke massa naar kritieke verbinding, dat je de nadruk legt op het proces en niet op de uitkomst. Uh, kritieke massa betekent dat je alleen gaat voor oké, okay, we moeten zoveel mensen, zoveel mensen en ik hoor dat zoveel en ik zie zoveel mensen uh, kapot gaan aan burn-out uh, en overproduceren. Uh, dat is gewoon die kapitalistische logica van uh, we, moeten, we moeten meer doen, we moeten meer doen, we moeten meer doen. Nee, we moeten letten op het proces, we moeten letten op elkaar. Uh, we moeten die verbindingen aangaan. Uh, Waar, waar dit voor mij echt naar boven kwam was uh, het moment in november 2019 uh, dat uh, de bijeenkomst van uh, kick-out Zwarte Piet werd aangevallen. Uh, er werden ruiten kapotgeslagen, uh, auto's kapot gemaakt en maak me nog steeds woest. Maar ik kende niemand. Ik kon niemand appen. Waar was die verbinding? Ik was woest, ik moest iets doen. Maar ik had niet de verbinding. Om iets te doen. En dan gaat er iets mis. Dan kunnen we elkaar niet vinden. Dus laten we zorgen dat we elkaar kunnen vinden als het moeilijk is. Daar gaat het om. Uh, dus van kritieke massa naar kritieke verbinding. Uh, ik stel voor dus dat als we, uh, als we hier straks weggaan, dat we uh, dan allemaal iets gaan doen wat niet productief is met elkaar. Dat we elkaar zien voor een drankje, voor een theetje, uh, wat dan ook. Elkaar leren kennen. Uh, daar gaat het om. Hoe kunnen we elkaar bereiken? Uh, dat is één ding. Daarnaast uh, denk ik dat het belangrijk is, kritieke verbinding gaat om alternatieve systemen. Dus uh, volgens mij zijn we allemaal nog uh, afhankelijk van werk. Uh, zijn we allemaal, uh, betalen wij nog huur aan huisjesmelkers? Uh, volgens mij uh, zijn we allemaal, gaan we wel eens naar de supermarkt en irriteren we ons rot aan het voedsel? Dat wordt weggeflikkerd of wordt verpakt in plastic. Uh, het wordt tijd dat we onze eigen systemen uh, gaan opzetten. Het wordt tijd uh, dat we uh, leren om onszelf te bevrijden van dit systeem. Voordat we kunnen praten over hoe we dan die system change gaan doen. We moeten onszelf bevrijden en elkaar bevrijden door collectief die systemen op te zetten. Uh, dat wordt ook onder kritieke verbinding. Dan, als we het toch over het systeem hebben, wat is nou dat asfalt waar we doorheen proberen te drukken? En dit is mijn laatste punt. Um, we zeggen system change, not climate change. Maar wat is het systeem dat ons tegenhoudt om te groeien en te bloeien in gelijkwaardigheid? Waar hebben we het dan over? Volgens mij hebben we het dan gewoon over het kapitalistische, koloniale, racistische, seksistische, queerfobe islamhatende kutsysteem. Uh, waar we allemaal tegen vechten. Uh, en volgens mij moeten we dat veel vaker zeggen. Uh, en dat betekent niet dat het op onze posters moet. En dat het, dat het overal he helemaal in your face. Maar dat we daar wel duidelijk over zijn. En dat we daar wel een grens trekken. Dat we niet, uh, niet oké okay zijn met iemand van, uh, die zegt van... Ja, ja, ja, we moeten naar antiracisme. Uh, maar ja, wel stapje voor stapje. We moeten wel, uh, ja We moeten wel redelijk zijn en zo. Nee, we moeten duidelijk zijn... Dat uh, klimaatverandering is een gevolg uh, van een systeem dat onderdrukt uh, en uitbuit. En dus een gevolg uh, van een koloniaal en kapitalistisch systeem. En uh, ik hoor vaak mensen zeggen van, ja dan schrikken we mensen af, maar ik denk juist dat dat niet waar is. Ik ja, dat het omgekeerde waar is. Ik denk dat als we hier duidelijk over zijn en hier op een, op een uh, toegankelijke manier over kunnen praten, uh, dat we veel meer in mensen's echte wereld zijn. Dat we het niet hebben over de toekomst. Oh, ik bescherm de toekomst van mijn kinderen. Maar dat we het hebben over uh, mensen die direct uh, getroffen worden door dit systeem. Op dit moment. Hier in Nederland en in andere landen. Uh, ja, dus kritieke massa uh, naar kritieke verbinding. En dit systeem eindelijk eens bij zijn naam gaan noemen. En daarover praten. Yes, dankjewel Sjoerd. En um, ik, ik raad er zelf ook heel even ontroerd, want um, we kunnen wel over systemen praten, maar hoe persoonlijk dat soms wordt, um, dat is ook realiteit. Ik weet nog dat ik mij een keer binnen de klimaatbeweging uitsprak tegen Zwarte Piet. En meteen daarna kreeg ik anoniem uh, via social media allerlei berichten. Uh, en dat gaat ook over wat Caitlin net aangaf, van welke veiligheid is er wel en welke niet. En hoe luid en duidelijk wordt aangegeven dat die veiligheid er is. En um, binnen bepaalde cirkels is het wel veilig. Uh, dat komt ook omdat ik dan iemand ben die dan ineens hier is beland. <laughs> en het heel fijn wat jullie allemaal vindt. Maar uh, zolang die verbindingen niet ondergronds worden gelegd, inderdaad, uh, dan gaat dat niet werken. En dat is echt wel realiteit. Dus uh, dank daarvoor. Oké, okay, um, ik zou heel graag de vloer willen openen voor reacties, vragen of opmerkingen vanuit de zaal. We gebruiken dus het cijfersysteem. Steek even je hand op en Filip uh, is zo vriendelijk om te helpen. Wie wil er als eerst? Misschien handig als... Ja. Oké, okay, René. Oké, René. ik ben uh, René van queers for climate Ik had een hele korte uh, verduidelijkingsvraag aan Extinction Rebellion. Um, je had het over een burgerberaad en je had het over een blokkade in de Zuidas. En ik vroeg me af uh, hoe je vanuit die blokkade van de Zuidas aan die, dat burgerberaad wil bouwen. En hoe je die, wat jullie tijdsplan daar is en wat het stappenplan daarin is. Dankjewel. Dankjewel René. Yes, dankjewel. Eigenlijk, uh, om het heel simpel te maken, is dat we zeggen uh, de lobby blokkeert effectief klimaatbeleid. Uh, dus wij blokkeren de lobby. Um, en nou ja, dat, daarom staan we dus op de Zuidas. Uh, wat betreft um, het burgerberaad uh, is dat we tijdens, uh, tijdens dat weekend ook al uh, hierin gaan oefenen. Dus een deliberatieve democratie, er zal een kampement zijn uh, waar dit soort dingen plaatsvinden. We zullen het ook zoveel mogelijk in onze acties uh, werken met directe democratie en andere vormen van deliberatieve democratie uh, om mensen te laten zien dat we dit kunnen. We kunnen echt wel zelf besluiten nemen. Uh, uh, daarvoor hebben we echt geen beroepspolitici uh, nodig. Dankjewel, Sjoerd. Iedereen? Yes? Het zit nog een beetje als een, als een soort wolk in mijn hoofd. Dus ik ga proberen om er een, um, maar ja, een begrijpbaar dingetje van te maken. Maar ik wil even inhaken op wat Stuart net zei. En ik denk dat, dat je al aan het hinten was naar Emergent Strategy van Amy Marie Brown. Precies. Nou, een boek, ik kan het jullie allemaal aanraden. Maar um, ik zie hier best wel een, een verschil tussen ja, een reactionaire klimaatbeweging die de politiek inspeelt. En een meer intentionele klimaatbeweging waar dus Amy Marie Brown in haar boek ook... Uh, nee, niet een klimaatbeweging, maar intentionele actie waar zij um, uh, nou ja, zich hard voor maakt. En um, ik, ik wil eigenlijk proberen een paar dingetjes aan elkaar te koppelen. Want uh, we hebben het dus over critical connections en we hebben het over um, reimagining the system that is in place. Um, en ik denk als we dus als klimaatbeweging heel erg duidelijk voor onszelf kunnen maken, dit is het systeem waar wij naartoe willen... En dan op microniveau dat ook kunnen uitvoeren en daarmee kunnen experimenteren en dat kunnen uitleven in plaats van alleen maar die macro focus te hebben. En dan heb ik het niet over individuele um, soort van consumer acties, maar wel uh, micro critical connections. Um, ...dan kunnen we denk ik een heleboel bereiken. Uh, want Amy Marie Brown heeft het over fractality. Uh, dus dat je een herhalend patroon hebt op verschillende niveaus. En als wij dus een antiracistisch, decoloniaal, uh, queer, feminist, etc. systeem willen creëren... ...dan moeten we dat ook zelf al gaan leven. En ik denk dat ik dat even wil linken aan die lokale groepen waar we het eerder over hadden. Ik denk dat dit een heel mooi platform zou zijn voor ons als klimaatbeweging of zelfs de Nederlandse sociale bewegingen over het algemeen om hiermee te experimenteren en dus intentioneel te worden in ons activisme en um, hierbij niet of of maar wel en en te zijn dus ik zeg niet dat reactionair activisme uh, niet nodig is of niet handig is um, maar ik denk wel dat het belangrijk is om de intentionele kant uh, meer te gaan benadrukken want Um, ik denk dat die critical connections er uh, nou ja, nog niet genoeg bestaan. Um, dus dat is mijn two cents. <laughs> Oké, okay, dankjewel. En wil jij die titel van je boek op een post it plakken? Dan kan de rest dat later terugzoeken. Ja, yeah? thanks. Ja, um, ik wil na de um, verhalen die we hebben gehoord, inzoomen op de enorme kracht en potentie van inclusiviteit. De kracht van de mensen die hebben ondervonden hoe fout deze systemen decennia lang hebben gewerkt. Zoals mijn eigen verhaal. Gevlucht nadat het Indonesisch leger mijn vader had vermoord, in Nederland aangekomen en hebben moeten constateren dat na mijn vaders uh, dood, 500.000 andere Papua's moesten volgen. Een derde van mijn volk in de afgelopen 60 jaar. En de stilte in de Nederlandse instituten, zoals het onderwijs, de media, de politiek. en ook binnen de klimaatbeweging. Voor mij liggen de grondoorzaken. en voor heel veel andere mensen in het globale zuiden. in de stilte in onze systemen, in onze samenleving. waardoor wij tot dit moment zijn gekomen. En ook het feit. Ik voel me overal welkom aan het feit dat dit perspectief niet aan die zijde zit. Als we kijken naar alle panelleden. Waar ik overigens prima mee heb gewerkt de afgelopen twee jaar binnen campagnes. Maar het zijn deze perspectieven die decennia lang geen ruimte hebben gekregen in ons instituut. Waardoor ik geschiedenisdocenten moet overvallen over ons gedeelde geschiedenis. Als ik het heb over systeemverandering, dan draai ik niet om de feiten heen, want dat is wat de wetenschappers ons vertellen. En de politici, waar wij overigens hen op verwijten. Dat betekent dat wij moeten reflecteren, elke dag weer. En dat is wat ik doe. Ik ben hier niet gekomen om goed nieuws met jullie te delen en te zwaaien. Nee, ik ben jullie hier om de feiten onder onszelf de neus in te drukken, zodat wij de politici met geweten, volledige geweten, kunnen aanpakken. Ik heb de afgelopen week een contact mogen leggen met, voor degene hier in de zaal denk ik wel kennen, de campaigners van de Dakota Access Pipeline in Amerika, die de hoogste gerechtshof de zaak hebben gewonnen. En we zijn in contact. Ik ben altijd optimistisch als ik meedoe met Extinction Rebellion, Fossilvrij, ook een campagne van Milieudefensie, maar ik ben altijd kritisch omdat dat het ons moet leiden om deze ellende te stoppen. Wij mogen ons nooit omdraaien van de fouten die we hebben gemaakt. En een daarvan is ook een hele concreet. Namelijk, ik, ik snap niet hoe we dat kunnen verkopen... als wij de politici op hun verantwoordelijkheid wijzen... dat we nog maar tien jaar krijgen... en dat we apolitiek willen zijn. Ik kan dat niet rijmen. Dat, is, dat kan niet. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een systeemfout... wat ik niet te verklaren vind, dat bijvoorbeeld... IUCN Nederland, um, Soorten Nederland, Deltaplan, biodiversiteit, miljoenen krijgen. Maar het inheemse perspectief wat de wereldwijde biodiversiteit heeft behouden, moet strijden voor hun plek. Dit klopt niet. Dit is het systeemverandering binnen systemen die voor ons zouden moeten opkomen. Die, die zeggen te strijden voor biodiversiteit en, en behoud van regenwoud. Nee, het zijn mijn mensen. De Papua's. De mensen in het Amazone. Die hun levens op het spel zetten, zodat wij hier nog de tijd hebben om die verandering door te voeren. Dit is waar we het over moeten hebben. En wat ik hoop en die optimisten heb ik. Ik ga die verandering ook zelf realiseren, binnen mijn beweging. En ik blijf die samenwerking aangaan, maar ik blijf even kritisch. Omdat tijd ons grootste vijand is. En ik word aangemoedigd door de jongeren van Vrijders voor Fietsen, omdat zij inderdaad die inclusiviteit onderschrijven. De ruimte die Extinction Rebellion opzoekt en mij geeft. Dat geeft mij hoop. En in Papua mobiliseren ze op dit moment van dorp tot steden. Een oude overzeesrijsgebied waar 's werelds grootste regenbouw zit. Beste mensen, als wij de moed vinden hier om de politici in de Nederlandse multinationals te zeggen: Van het houdt nu op, wij staan allemaal achter de Papoea's. En redden daarmee de tweede grootste regenbouw ter wereld. Er is geen enkele campagne die dat kan beogen, maar wij moeten die moed vinden. Dank jullie wel. Dankjewel, Raki. laat ook weer heel erg zien hoe die verbondenheid is uh, overal. Dus in elk gesprek komt dat wel weer terug, eigenlijk. Hi, ik ben Frida van Fossil Free Culture. Uh, eigenlijk wil um, haar uh, uh, visie een beetje uh, iets verder opbouwen. Want uh, voor mij eigenlijk ook wat uh, belangrijk is, is dat als we praten over systeemverandering, kunnen we nooit inderdaad dat doen zonder dat wij een echt heel duidelijke visie daarover hebben. En daarvoor is utopie heel belangrijk. Ik ben iemand dat gelooft in utopie. Uh, ik weet dat dat is uh, voor heel veel mensen misschien heel vaag is, enzovoort. Maar ik geloof heel erg dat utopie is de werkelijkheid van de toekomst. En als wij zo gaan zien, en inderdaad als wij als beweging een heel sterk en duidelijk utopische systeem uh, bedenken, uh, met inclusiviteit inderdaad van iedereen en met alle verandering die we willen inzien, als eerst boven staat waar we elke dag naar toe kijken, dan wordt makkelijker tussen de verschillende groepen dat deel maken van de beweging een missie hebben. En die missie gaat dan meer over zeg maar, de objectieven in de korte uh, toekomst, terwijl die utopie gaat over de verre toekomst. In die zin kunnen we dan integreren allemaal verschillende tactics en targets, enzovoort. So Want één ding dat ik uh, heel veel zie ik hier in deze, uh, uh, in deze discussies, is dat heel vaak elke groep is een net trekken naar zijn eigen kleine. Uh, tauntje of, uh, nou ja, ik weet niet hoe moet je dat zeggen in Nederlands. Maar, uh, en dat wij vergeten dat eigenlijk, wij allemaal een richting hebben. Dus we zijn inderdaad allemaal in een zelfstorm. En inderdaad in verschillende boten. Maar al die boten moeten naar dezelfde richting gaan. En als beweging denk ik dat het heel belangrijk is dat wij dat utopische visie in de toekomst scherp maken. Dus dat. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben wel even nieuwsgierig tussendoor, want ik hoor inderdaad um, ergens ook voor strijden. Uh, als ik even naar jullie kijk, wie heeft het gevoel te vooral tegen iets te moeten strijden? Oké, okay. en wie heeft het gevoel voor iets te willen strijden? Nee, want dit is een hele interessante, want ik las wel eens analyses dat het dus ook psychologisch heel veel uitmaakt waar je energie uithaalt en of dat iets is um, wat je bij wijze van um, negatief beïnvloedt of juist een utopisch verhaal. En dat is geen goed of fout, maar het is ook interessant om bij jezelf stil te staan van wat geeft mij energie en misschien is het precies het tegenovergestelde van de ander. En dan helpt het uh, om elkaar daarin te vinden. Dus uh, dank voor hiervoor. Zet mij ook weer aan het denken. Yes. Um. Ja, ik wil ten eerste zeggen dat ik het heel erg inspirerend vind dat we deze dag hebben, omdat je niet vaak zeg maar, met zoveel verschillende organisaties de vertegenwoordigers bij elkaar hebt voor een open discussie over strategie. Ik vind het tegelijkertijd ook best moeilijk in de zin van dat er gewoon, er zijn heel veel verschillende perspectieven. En um, daar ben ik dus ook zoekende in van, ja, hoe gaan we verder en, en wat bindt ons? En ik denk in ieder geval dat het uitgangspunt van eenheid in actie, hè, diversiteit in, in discussie, dat we, dat, dat we die diversiteit willen hebben, maar dat we er ook naar streven om samen uh, op te trekken. En dan wil ik teruggaan naar de vragen ook die in het eerste blok gesteld werden, van... Wat, wat verbindt ons dan? En er zijn een aantal uitersten wel naar, naar boven gekomen vandaag. Ik denk aan de ene kant uh, vond ik het, het wat John zei van het moet heel algemeen en heel filosofisch. Zeg maar, ik zeg maar even groen uit de crisis. Ik weet niet meer wat je precies zei. Of aan de andere kant he, al een utopische blauwdruk hebben of echt een soort van anticapitalistisch systeemkritiek. En alles moet daarin kloppen en dat is wat ons, uh, ons bindt. Ja, dat... Dat zijn hele verschillende richtingen. En ik denk dat aan de ene kant uh, het risico van het hele algemene. dat je gewoon niet meer scherp bent. en dat Rutte bewijzen van kan zeggen. van nou, daar ben ik het ook mee eens. wij zijn ook voor groen en duurzaam uit de crisis. En aan de andere kant denk ik dat als je, als je het heel erg scherp. al helemaal je, je utopie, je blauwdruk. helemaal uitwerkt. dat je gewoon maar een hele kleine groep aanspreekt. En dus dat we moeten uh, zoeken naar iets dat ons verbindt. dat voldoende. ...scherp is om echt een machtsstrijd aan te gaan. En dat is wel nog iets wat ik nog wilde toevoegen aan wat ik in het panel heb gehoord. Kijk, ik ben ook voor um, massaprotesten, ook rond de, de verkiezingen. Maar zonder ook maar enige illusie dat dat het verschil gaat uitmaken... ...en dat als die, die, die stemmingen een beetje uh, linkser uitpakken... ...of dat het CDA net meer het gevoel heeft van... ...ja, we moeten iets draaien op dit onderwerp, dat we er dan gaan, gaan komen... Want achter die politiek zit een enorm fossiel, een fossiele industrie. Die niet alleen maar in Nederland domineert, maar wereldwijd investeert in, in fossiele projecten. Dat is een enorme macht. Dus we, we moeten daarover eerlijk zijn. Van dit is, zeg maar, het is zowel korte termijn, want een immense crisis met een tikkende klok. Maar ook een lange termijn strijd om met een hele. Uh, machtige tegenstander. En dat is waar we ons op moeten uh, richten. Daarom denk ik ook denk dat zeg maar, alter, ons eigen alternatieve systeem vormen. te midden van een, vo, zeg maar, een, een fossiele context. dat je er daar ook niet mee gaat komen. Het gaat echt om het afbreken van uh, een fossiele economie. Dat helemaal ontmantelen. Nou, zo, en dan van, van wat verbindt ons, maar wat verbindt in potentie ook een, zeg maar, een heleboel. Uh, mensen in, in Nederland die we zouden kunnen gaan, uh, gaan winnen, is de diepe angst en verontrusting over uh, de klimaatcrisis. En dat het gaat omdat we moeten doen wat nodig is en niet wat haalbaar is. Dus het gaat om een stijlreductiepad wat we na moeten streven. En uh, mij doet het denken aan, zeg maar, ik, ik ben actief geweest rond de, uh, en politiek actief geworden rond de Irakoorlog. Ik, ...zat ik ook zeg maar, in die coördinatie van die demonstraties... ...toen hebben we ook precies deze discussies gehad... ...van hoe breed trek je het, of hoe, hoe smal. En toen hebben we het wel gehad, oké, okay, stop de oorlog tegen Irak... ...dat is gewoon het verbindende, maar we voegen er wel leuzen aan toe. Uh, hè, Islam is niet de vijand, haat is niet de oplossing... ...om dat soort zeg maar, racisme en extreem rechts uit, uit te sluiten... ...en er wel richting aan te geven. En ik denk dat we dat als klimaatbeweging ook nodig hebben. Het verbindende is, nou ja... Nederland Fossielvrij is al een beetje ingenomen qua naam, maar klimaatactie nu of zoiets dergelijks. En daaronder belast de vervuiler groene banen, maar ook geen ruimte voor racisme. Een aantal van dat soort elementen. En dat is dan wat ons moet verbinden in strijd. En dan kunnen we daar binnen, als de meest bewuste deel, natuurlijk onze kritieken verder uitwerken en anderen daarvoor winnen. Maar dat is niet een voorwaarde om deel te worden aan alle acties die we... Uh, richting de verkiezingen en vooral ook daarna mo moeten hebben. Dus het idee van permanente organisatie, zowel lokaal als landelijk, is volgens mij waar we naartoe moeten. Dank je wel. Even kijken. Yes? Um, ik vind het een beetje lastig om iets te zeggen. Ook omdat... Uh, als het gaat over racisme en de klimaatstrijd, dan zijn de mensen van kleur hier ook vandaag in de minderheid. Dus het is ook, de representatie die er vandaag is, is ook direct een kritiek denk ik op de beweging en hoe, de, hoe het lastig is om die verbinding te leggen. Um, als het gaat over zwarte, de strijd tegen Zwarte Piet vanuit kick uit Zwarte Piet, dat is ook een, gerelateerd aan de klimaatstrijd. Um, en dat weten we ook. Omdat we weten dat zwarte en bruine mensen aan het kortste eind trekken als het gaat over klimaat, het klimaat dat al veranderd is. Uh, het is alleen de reden dat we Zwarte Piet als haakje gebruiken, om Piet als het hitstem. Dus dat is de enige reden hoe we toegang kunnen krijgen tot een gesprek wat gaat over antiracisme en decolonisatie. Het gesprek over Zwarte Piet gaat, is altijd gegaan voor ons over decolonisatie. En decolonisatie gaat ook over het ontmantelen van het systeem. En uh, op een andere manier onze economie gaan organiseren. En het deelt ook met het patriarchaat en ook met witfeminisme. En hoe die structuren uh, uh, schade doen aan onze samenleving. En dat daar een grote discrepantie is, ook in het gesprek hier vandaag. Uh, en ook, het is ook een kritische noot naar de, anti de zwarte antiracismebeweging binnen ons eigen gezelschap is het ook lastig om dat gesprek te voeren. Maar ook omdat er een noodzaak is, die gaat over mensenlevens tegelijkertijd. Um, ja, en de, de, de taal is denk ik daarin belangrijk. Dat het gaat over dat we met elkaar eigenlijk een strijd voeren... die gaat over het decoloniseren van de samenleving. En vanuit daaruit nieuwe structuren opbouwen. Uh, die, gaan, die uitgaan van een gelijke verdeling van middelen. En die, uh, als inheemse vrouw zeg ik dit... Uh, dat we opnieuw relaties aangaan met onze directe omgeving. En dat zijn niet alleen mensen. Uh, en, daaraan... en ik heb een vraag, dat wilde ik zeggen. En ik heb ook een vraag. Ik denk niet dat we alleen maar uh, offline en op straat actie kunnen voeren. Uh, en ik vroeg me af of er hardcore, savage, hackers en uh, programmeurs zijn die zich bij mij zouden willen melden. Ja? Oké. Okay. Kijk, ja. over strategie gesproken, ja. zo gaat dat ook. Dankjewel, <applaus> um. oh ja, ik vind het altijd heel. Blij. De onderwerpen zijn ontzettend divers en ik had graag. Volgens mij hadden we dat graag allemaal gewild, misschien meer tijd gehad om op uh, zoveel belangrijke onderwerpen in te gaan. Dat even vooraf. Sorry, ik ben Edwin. Ik werk bij Volksvrij Nederland. Um, ook even een organisator van dit, uh, deze debatcyclus. Um, maar ik had een vraag, misschien kijken naar de toekomst en waar de panelleden het aantal keer ook even over hebben gehad. Het komende half jaar, jaar verkiezingen, corona, uh, de economische crisis die er is en aan gaat komen... En ik wilde vragen of we lering hebben kunnen trekken uit de economische crisis van 2007. Zijn er dingen die we... Want er gaat weer gebeuren en waarschijnlijk de crisis gaat groter. Meer impact krijgen en we weten allemaal waar dat toe gaat leiden. De elite gaat proberen het systeem in stand te houden. En we weten allemaal waar de, de kosten, door wie die gedragen moeten gaan worden. Nou ja, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Dus ik vroeg me meer af of we, zijn er leerpunten die we uit de crisis van 2007 kunnen meenemen om anticiperen op de crisis die nu gaat komen, die we mee, ja, waar we het mee kunnen doen. Want ik denk dat het best wel veel te leren valt, Ik bedoel, de Occupy heeft veel teweeg gebracht, het 1% de, de discours, dat heeft veel teweeg gebracht, dat is misschien niet omgezet in politieke currency, maar uh, er zijn wel dingen denk ik bereikt en ik vroeg me af of daar ideeën over zijn uh, die we ja, ook mee kunnen nemen, dat is allemaal. Okay, dankjewel Edwin, ja. nou, dan gaan we terug naar het panel. Uh, even zien. Iemand die als eerste wil. Dus welke lessen zouden we eventueel kunnen halen uit de crisis van 2007? Zal ik hem uh, aftrappen? Af, uh, ja! Um, uh, om te beginnen, het eerste wat, uh, waar ik uh, aan denk, Edwin, uh, gaat over uh, ons narratief. Um, dus tot zover, hè, to, tot voor kort uh, was er... Volgens Rutte klotste het geld tegen de, de kanten en... Uh, of tegen de? Plinten. Och, ik ben zo slecht met de uitdrukkingen. Maar, uh, en ging het dus vooral om... Um, uh, stop, het, stop het dan... Uh, nou, goed. Dat was een heel ander uh, uh, kader dan waar we nu in zitten. Waarin je dus het natief meer gaat aan, moet gaan aanpassen op... Um, uh, als we, als we um, onze economie willen herstellen... Uh, laten we dan goed nadenken over wat we dan willen herstellen. En wat, willen, wat we willen laten, um, laten gaan. En um, hoe, hoe, waar, waar willen we in investeren? Uh, en hoe zorgen we daarin dat we uh, fouten van het oude systeem niet opnieuw uh, kopiëren en overnemen? Um, en ik denk, wat je natuurlijk ook... Leren van de vorige keer is dat de, de kans dat dat populistisch en, en populistisch rechts gaat groeien, die is groot. Um, en de de de angst voor banenverlies zal als je daar als je daar geen antwoord op geeft, als je niet een als je niet um, een antwoord geeft wat de zorgen um, serieus neemt van een grote groep mensen die anders die kant oploopt. Ja, dan heb je het eigenlijk op voorbaat al verloren. Okay. Dankjewel, Lynn. Ik zag Ewout dan. Um, ja, ik denk over lessen van de, de vorige, nou ja, eigenlijk dezelfde crisis... ...maar het begin van een langere periode van economische uh, neergang. Ik denk een heel belangrijk punt is dat... ...en er werd heel veel gezegd van het neoliberalisme is failliet. Het, het idee van uh, trickle-down economics en dat soort dingen... Maar er bestaat toch bij heel veel mensen een soort van naïef idee, van als dat idee dan voor veel mensen ontmaskerd is, dat er dan een alternatief voor in de plaats kan komen. Terwijl wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien, is dat die aanval zich geïntensiveerd heeft. Als het gaat over de winstbelasting van grote bedrijven, die 10% procentpunt is teruggelopen, belastingontwijking genormaliseerd, de privatisering van publieke voorzieningen verder doorgevoerd. Um, dus ik denk van ik ja ik wil niet een soort van als negatief persoon dan overkomen of zo maar ik denk dat het heel belangrijk is wel realistisch te zijn over ja hoe hoe we hoe onze kant er op het moment voor staat en dat er voor nodig is om dat tijd te gaan keren omdat wat we de afgelopen 15 jaar gezien hebben na de crisis is juist een intensivering van de aanval op onze levens intensivering van de klimaatcrisis het uh, uh, de, de ontmenselijking van uh, uh, van vluchtelingen van moslims die zoveel verder is gegaan. Dus ik denk dat we, als het gaat over perspectief, kijk, het is heel makkelijk om te zeggen van ja, ik ben een optimistisch persoon en het wordt geweldig of iets, maar we moeten heel serieus zijn over van, uh, wat er op het spel staat en wat het betekent om onze kant de, de machtsvorming uh, van onderaf weer vorm te geven. Uh, en ik denk een van de voor mij inspirerende uh, dingen van de afgelopen periode is de hele opstand in de Verenigde Staten. Ik bedoel, op, in, in het begin van het jaar zaten we ons allemaal van... Het gaat een soort van tussen Trump en niet-Trump-Biden worden. Wat gewoon ook een superrechtse uh, uh, uh, man met losse handjes is. En uh, die Black Lives Matter, die heeft dat helemaal open gegooid... En het gaat opeens over eh, het ontmantelen van politiekantoren. Politiekantoren worden in de fik gezet. En het, heeft het hele debat heeft dat geopend. Dus ik denk dat het belangrijk is voor ons om ons op te trekken aan dat soort van internationale opstanden. En die, die sfeer en dat, dat sentiment ook naar Nederland eh, te brengen. En daar meer permanente vorm van organisatie voor te vinden. Mm -hmm. Waar ik zelf uh, ook wel benieuwd naar ben, jullie idee daarover, is uh, wat soms in Nederland gebeurt of wat ik heb zien gebeuren, is er is momentum, er is uh, vanuit de samenleving druk, dat gebeurde bij de klimaatbeweging en toen later ook met uh, antiracisme-demo's. En dan zegt Rutte van, oh ik nodig even wat mensen uit aan tafel. En dan is er ook nog een selectie van wie worden wel uitgenodigd en wie niet. En, en dat, dat weer dan weer welke mensen wel komen aanschaffen, welke niet. Dus we hebben het net ook gehad over fragmentatie uh, binnen de beweging. En op zulke momenten wordt dat heel zichtbaar. Uh, dus dat het ook wordt bijna gedepolitiseerd, omdat er een tafel voor wordt uh, ontwikkeld. Uh, en nou ja, er komen verkiezingen aan. En ik hoorde net al, er worden heel veel acties gevoerd. Er uh, worden verkiezingscampagnes gevoerd. En er zijn allerlei ideeën over wat er moet gebeuren. Maar hoe denken jullie dat die kracht of, of die uh, grassroots of, of wat hier ook gebeurt, hoe kan dat vertaald worden naar uiteindelijk politiek verschil in Nederlandse context? Wat denken jullie? Het is een hele grote vraag, maar het is denk ik wel eentje die uh, gesteld moet worden. En wanneer het antwoord komt, weet ik niet. Maar <laughs> ik wil dan hem toch even neerleggen. Sjoerd. Uh, yes, dan moet ik toch ook iets gaan zeggen over uh, klimaatakkoorden, uh, aangezien uh, het opgeworpen wordt. Ik denk dat we echt uh, voorbij alle klimaatakkoorden en zo zijn. Ik denk dat dat eigenlijk de vorige keer al was. Uh, dat NGO's daar aan tafel zaten uh, en daarmee grote bedrijven legitimeerden. Uh, eigenlijk gewoon de vieze bedrijven tegen wie we vechten daarmee aan tafel gaan. En een soort van legitimeren daarmee uh, dat zij zeggenschap hebben over onze toekomst. Dat is echt een heel slecht idee. Uh, dus ik zou echt alle, alle mensen willen oproepen om dat te voorkomen. Uh, ...dat wat betreft uh, aan tafel gaan. Uh, en uh, ja, ik zou ook zeker uh, grassroots uh, uh, willen oproepen om goed na te denken... ...over wat als je uh, uitgenodigd wordt in het torentje, uh, hoe werkt dat? Uh, heb je een vertegenwoordiger die kan spreken voor de hele beweging? Uh, komt die terug uh, met een soort van uh, voorstel? Hoe werkt dat? Laten we daar goed over nadenken. Dat we niet verrast worden, dat wanneer als we straks een golf te pakken hebben... Dat we het inderdaad niet vergooien met uh, een, een splintergroep uh, die allerlei toezeggingen doet, uh, waardoor we toch niet behalen wat we willen behalen. Dankjewel reacties van Lin of Ewout? Of vanuit de zaal, kan ook natuurlijk. Uh, oh, Filip, jij bent de baas als het gaat om de zaal. Maar directe Oké, even kijken. R directe reacties hierop. Ik zal mijn reacties uit Make up your mind, Niels. <laughs> Oké, okay, wie wil hierop specifiek reageren? Dus Niels, ik schaar jou daar dan onder en dan uh, Jesse, denk ik. Uh, ja, en dan staan nog tien mensen op de, de Oké, okay, en we hebben tien minuten. <laughs> Iedereen één minuut? Oké, okay, um, doe nog een paar dan. Danks Niels. Ja, uh, Sjoerd, wat je zegt, dat, dat had ik ook op mijn papiertje staan. We moeten aan de ene kant radicaal genoeg zijn voor deze tijd, maar ook concreet genoeg zijn om mensen duidelijk te maken waar het om gaat. Toen een paar jaar geleden de topman van het, uh, een groot bedrijf Unilever een sms'je aan Mark Rutte stuurde om even wat miljarden in zijn zak te steken. Uh, toen hebben we dat zo duidelijk kunnen maken dat dat gaat over een politiek systeem dat fout is en dat multinationals boven mensen kiest, dat 91% van de mensen het met ons eens was. En als het gaat over klimaatverandering, dan denk ik dat het, dat soort percentages ook haalbaar zijn. En daarom moeten we zeggen, het kan niet dat een kabinet waar drie ministers met een shelf verleden zitten en een minister met een Unilever-verleden zit, dat ook uh, verantwoordelijk is voor het kappen van regenwouden, gaat praten met diezelfde bedrijven over de oplossingen. Onze eis moet zijn, dat soort bedrijven kunnen niet aan tafel zitten als het gaat over de oplossingen voor de problemen die ze hebben veroorzaakt. Net als dat we rondom de politiek hebben gezegd, toen duidelijk was dat er ook een probleem was, dat bedrijven, tabaksbedrijven, niet welkom zijn als het gaat over gesprekken over volksgezondheid. Dus ik denk, radicale eis is, geen grote bedrijven aan tafel als het gaat over de oplossingen voor de klimaatcrisis. Dankjewel Niels. Uh, ja, ten eerste om duidelijk te maken aan iedereen. Die jongeren die waren uitgenodigd bij Mark Rutte, dat waren wij niet. Dat was niet FFF. Dat iedereen dat weet. Oké, okay. dat ten eerste. Uh, ten tweede wil ik uh, een fenomeen, of ja, een fenomeen, iets wat gebeurde bij de vorige klimaatstaking, 27 september, is dat Rutte achteraf zei van ja, ik zie deze klimaatstaking als een ondersteuning van het klimaatbeleid. Dat dat was gewoon idiot, te idioot voor woorden, maar dat kon hij maken, denk ik, omdat onze eisen, onze actieproep en zo toen niet specifiek en kritisch genoeg was. Waardoor hij dat gewoon kon zeggen, want Rutte is zo slim en hij kan zo goed praten, maar dat weet je niet allemaal. Dus ik zou daar denk ik vooral voor waken dat we dus, dat we gewoon duidelijk maken dat hij gewoon fout is. Dat het gewoon dat het niet kan en dat hij dus ook op geen enkele manier het alsnog kan verdraaien naar zijn hand. Dus, en dat is moeilijk, want hij, hij kan echt alles met woorden, maar... Dat we echt duidelijk maken dat dat gewoon niet kan en dat hij ons niet kan inpakken met al die dingen. Dat we gewoon goede en specifieke punten hebben waarop hij ons gewoon niet kan pakken. Dankjewel Jesse. Mark Rutte zou hebben gezegd, ik heb je gehoord. <laughs> ik zal het opschrijven. <laughs> Jelle, ik ga jou ook horen. Wij gaan jou horen. Ik heb je gehoord en we nemen het mee. Ja. We moeten verbinden tussen de klimaatbewegingen en we moeten verbinden in de maatschappij. En dan op een onderwerp dat juist heel erg um, nou ja, mensen tegenover elkaar zet op dit moment. En we moeten dus. Nou ja, we moeten wel politiseren, maar we moeten dat doen op een manier die de samenleving meeneemt. En um, daarom ga ik nog één keer terugkomen op het burgerberaad. En ik eindig met een call to action, want we gaan er ook concreet iets mee doen als Extinction Rebellion, waarbij we jullie allemaal. Nodig hebben. Een burgerberaad is um, antiracistisch, omdat het door loting een afspiegeling vormt van de samenleving en al die stemmen die nu niet gehoord worden in de politiek, automatisch daardoor wel gehoord worden in een burgerberaad. Een burgerberaad um, werkt met experts en zorgt dat de lobby geen kans krijgt, omdat alles transparant gebeurt in tegenstelling tot klimaattafels. Dus het haalt grote bedrijven eruit. En een lobby of en een burgerberaad doorbreekt partijpolitiek en de korte termijn belangen van herverkiezing omdat het burgers laat beslissen in plaats van politici. Wat gaan we doen? We gaan een burgerinitiatief starten met zoveel mogelijk bewegingen om een burgerberaad op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. En hoe meer organisaties zich aansluiten bij een burgerberaad voor een eerlijk klimaatbeleid op de politieke agenda, hoe makkelijker het is om de handtekeningen te halen die nodig zijn om het onderwerp direct op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dus alsjeblieft, dit gaat over, um, dit gaat over het klimaat, maar dit gaat um, ook over antiracisme. Dit gaat ook over die grote bedrijven weghalen. Dit is een, um, nou ja, een ik wil niet zeggen golden bullet, want er zijn meer golden bullets. Maar het is in ieder geval een golden bullet die um, een verschil zou kunnen maken. Juist op deze urgentie. Ik zie, Pelle uh, heeft een directe reactie. Maar Filip is de baas. Even kijken, hoeveel algemene reacties hebben we nog? En twee directe. Ik wil het heel goed begrijpen, dus ik heb gewoon twee soort van kritische vragen. Um, wat als de uitkomst van het burgerberaad is dat we uh, min of meer op dezelfde voet voortgaan? En twee, wat als het wel uh, zeg maar ons uh, steunt in wat we willen, de radicale eisen die we hebben, hoe ga je dat dan politiek implementeren? Wat is wat, zeg maar, de strategie van XR om vanuit dat burgerberaad echte verandering te bewerkstelligen? Ik ga even een praktisch voorstel doen, specifiek voor deze vraag. Uh, of het oké okay is om die bij het avondeten uitgebreid te bespreken. Want we hebben nu een paar minuten en elk antwoord zal hier geen recht aan doen. Is dat oké? Okay? Ook voor jou, uh, Penne? Ja? Oké, okay. top. Uh, ja? Oké. Okay. John? Uh, deze woord wordt wat moeilijker. Uh, de laatste woord praat ik redelijk makkelijk. Uh, ik vind het heel fijn dat mensen heel positief zijn. Linda's als ik jou zo hoor inderdaad, van, nou, het waren mooie acties. En ik zei in mijn pleidooi vanmorgen al, vanmiddag, een van middag al, van ja, het is mooi om 40.000 mensen op straat te hebben, het is mooi om 100.000 mensen op straat te hebben, maar het is niet genoeg. En om eerlijk te zijn mensen, we zitten in, in een ideeënstrijd, het is een oorlog van ideologieën, en om eerlijk te zijn, we zijn aan het verliezen. Als je zegt van zoveel mensen maken zich zorgen om het klimaat, ja dat kan wel zijn, maar het uit zich niet bijvoorbeeld in verkiezingen. Zolang de VVD samen met de PVV en de vorm van democratie de meerderheid van stemmen krijgt, dan zijn we niet aan het winnen. En ik zeg daarbij niet dat de verkiezingen het middel zijn om die veranderingen te bereiken, maar het is wel een stukje van je strategie. En waar ik me zorgen om maak als ik dit vandaag zo hoor, ik ben het met jullie allemaal eens, maar als ik hiermee de bel me inloop en ik praat met mensen daar. Dan zeggen ze tegen mij, ja John, ik ben het wel met je eens, maar ik moet gaan werken. Ik heb hier geen tijd voor. En dat bedoel ik vanmorgen met mijn pleidooi, om ook even te refereren naar wat Meina zei, van je moet het breder gaan trekken. Je moet gaan refereren aan wat mensen bezighoudt. En maak daar vandaan die koppeling met de systeemkritiek waar we het net over hadden. Want mensen gaan eerst uit van is in het voor mij? En als je dat met elkaar gaat doen, en die koppeling maakt, dan kan je een stuk verder komen. En dus dan moet je niet van bovenaf zeggen, ja klimaatverandering is het allerbelangrijkste, dat vinden wij met elkaar. Maar er zijn tal van mensen die er anders over denken. En rechts maakt daar gebruik van. Dus wat wij te veel doen, is zenden. Misschien moeten we eens gaan beginnen met vragen. Wat houdt jou bezig? Oh, ja, dat is heel kloot als je dat meemaakt. Hoe voel je eronder? Heb je er wel eens over nagedacht dat het misschien kan komen, ik zeg het even heel gesargeerd nu, want het gesprek gaat uitrijden, door het economische systeem waarin we leven? En zie je wat er nog meer gebeurt? Zie je de klimaatverandering? En op die manier, om nog even naar Peter te gaan, van hoe bereik je mensen en hoe betrek je mensen erbij, op zo'n manier gaan mensen interesse voelen van, ja, ik moet misschien onderdeel van deze beweging zijn. Want als we dat niet gaan doen, mensen, dan blijft deze beweging te klein om die hele noodzakelijke verandering teweeg te brengen. We gaan het niet redden met een paar mensen. We hebben een duidelijke georganiseerde massa nodig. Even wat refereren naar de werkvloer? Ja, daar moeten we ons gaan organiseren. we moeten ons ook gaan organiseren in de buurten. En ik maak mij wel zorgen, want ik vind het een hele goede discussie die we met elkaar hebben. Maar als ik kijk naar het vorige blok, het schoot echt alle kanten uit. Terwijl, de, volgens mij was het onderwerp van hoe gaan we lokale coalities bouwen? Ik heb nu niet het idee dat we het idee hebben van hoe gaan we dat doen? En ik zou graag wel met elkaar verder willen praten. Hoe gaan we dit bereiken? Hoe gaan we die massa organiseren? Dat gaan we vandaag niet meer redden. Maar ik vind dat wel een onderwerp waar we continu mee bezig moeten blijven. Want anders blijven preken voor eigen parochie. En als we dat doen, laten we dan in ieder geval zorgen dat onze parochie groter gaat worden. Want dan bereik je wat. Dankjewel. Dankjewel Zoom. Dit is ook een punt waar ik het net even in de pauze met wat mensen over had. Hoe, um, hoe dit soort gesprekken eigenlijk altijd te kort zijn en er moet altijd te veel worden besproken. Omdat tussen alle gesprekken in heel druk georganiseerd wordt. Wat heel begrijpelijk is. Maar inderdaad een terugkerende analyse van de situatie. En vandaar ook het bewegingsoverleg wat zo meteen aangekondigd zal worden. Uh, dus af en toe is het ook goed om even te praten. Um, met het oog op de tijd, Filip, ik kijk jou even aan. We hadden nog acht mensen die wat wilden zeggen. Zitten daar mensen tussen die nog niet hebben gesproken de hele dag? Kan je dat zien? Of heeft iedereen even wel gesproken? Wat was jouw naam op Constantijn. Oké, okay. ja, Constantijn heeft gemodereerd, maar niet gereageerd vanuit het publiek. Oké, okay, we gaan een burgerberaad doen. Mag Constantijn spreken, even als laatste. Ja? Oké, okay, dan is de laatste Constantijn. En voor de andere zeven mensen mijn excuses, maar met het oog op de tijd. Ik wil heel graag wel aan het programma houden en dan kunnen we in de pauzes en uh, het avondeten doorpraten. Goed? Ja? Oké, okay, cool. Constantijn. Uh, dank aan het burgerberaad dat ik nog even aan het woord mag. Um, ja, het doet me ook een beetje denken aan de opmerking waar jij eerder mee kwam. Die vraag van, strijden wij voor of tegen? En een van de dingen wat mij opvalt is dat het heel vaak hebben wij discussies van wat allemaal niet mag en wat we, waar we mee moeten stoppen en wat niet kan. En natuurlijk deel ik dat met jullie. Er is heel veel wat zal moeten veranderen. Maar tegelijkertijd denk ik wat we ook, waar we ook wat meer tijd en moeite in moeten steken is het articuleren van een visie van een toekomst waar bijvoorbeeld als we steeds meer antiracisme gaan invoeren dat het ook gewoon leuk is om meer vrienden te hebben met meer cultuur en meer gesprekken erover. Het is een leukere, fijnere maatschappij. Als het, het milieu beter is beschermd dan hebben we gewoon een gezondere leefomgeving waar we ook gewoon meer tijd voor elkaar hebben en om van de natuur te genieten. En op die manier kom je toch veel punten tegen waar we ook echt met een bericht moeten komen en mensen kunnen uitleggen waarom het beter is. Als je gaat kijken naar rechts, waar we het dan niet mee eens zijn, maar zij proberen, zij vallen het partijkartel aan en zij zeggen, als je, jullie ons kiezen, dan wordt het beter. En ik denk dat wat wij vaak doen, is wij komen toch wel een beetje met dat vingertje wijzen van wat allemaal niet mag. Terwijl tegelijkertijd worden wij niet gezien als zeg maar, betrouwbare partijen die uh, als zeg maar, organiseerders de maatschappij op zich kunnen nemen en... Leiden naar een betere toekomst. En ik denk dat we dat wel wat beter kunnen doen. Als wij denken dat we het echt beter kunnen doen. Dan moeten we daar met een betere uitleg voor komen. Van kijk, stapsgewijs, dit is hoe we dat zullen doen. En met een eis, met een aanpassing binnen het huidige systeem. Kijk, dat zijn ook stappen voor ons om te mobiliseren. Maar dat is niet per se iets wat de grote massa achter ons gaat krijgen. Of met ons mee gaat krijgen. Dus uh, dat was even mijn bijdrage. Dankjewel. Oké, okay. dankjewel Constantijn. Um, nou, dat is dan meteen ook het einde van dit panel. En um, we hebben heel veel vragen nog gesteld. Een paar daarvan enigszins kunnen beantwoorden. Maar het is een doorgaand gesprek. En ik wil onze panelisten ontzettend bedanken voor het geven van een voorzet. Ewoud, Lin en Sjoerd. Dank jullie wel. En uh, praat vooral lekker met elkaar hierna. En uh, wat ik nog zou willen doen. Het is niet afgesproken, maar willen alle organisatoren even opstaan. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, deze mensen hebben dus door corona of niet, elke woensdagochtend was het en alle andere momenten daarna en daarvoor uh, veel vergaderd, afgesproken, nagedacht, uh, kopzorgen gehad om dit voor elkaar te krijgen. Uh, heel veel gebeurt dus ook achter de schermen en ik wil dat even laten zien. Uh, dus een heel, heel groot applaus voor deze mensen. Applaus. Ja, ja. Ja, oké.